J. We zijn weer de week En waarom? Omdat Kindertjesdag is en elke eigenlijk... Het is een soort van traditie geworden om elke ochtend bij de koffers te gaan eten. Nou, niet elke ochtend hoor, alleen met Kindertjesdag. Ja, alleen met Kindertjesdag dan. Ja, en wat heb je? McNuffins. Hebben we Lotte meegenomen? Lotte, moet er nog even aan winnen. Ja. Rick niet, die heeft er gewoon heel veel. En altijd betaald. Oh, hey. ja. En wat gaan we hierna doen? Een cheesecake bestellen. Oh, ik bedoel ah. normale toe. En dan heb je de GoPro meegenomen. En dan, kan, dan gaat Rick gaat dan denk ik opzetten. En dan gaat hij mijn gezicht filmen. Van. Ah. Nou, het wordt spannend jongens. We zitten nu in de auto en we zijn onderweg naar Walibi. En uh, papa en Rick, die, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Wat zijn jullie aan het doen? Oh, er komt een auto tussen ons. Er zijn met twee auto's. En daar ergens zit Lotte. Ja, Lotte. Rick zit achter het stuur en ik zit naast hem. En dan, Hallo. en dan voor ons zit een auto en daar. Uh, zitten onze ouders. En ja. Hoe lang moeten we nog rijden? Kijk maar. Een uur en tien minuten. Dat is nog lang. Uh, Oké, okay. het is nu maar heel eventjes later, maar onze ouders zitten achter ons ergens. Ja, ik kan het niet heel goed zien, maar ja. Ze zitten nu achter ons en mijn broer heeft ze ingehaald. Bezig, ik denk dat ik denk dat uh, mijn vader ons denk wel weer gaat inhalen. Denk je dat ook, Rek? Nee. Waarom niet? Ik, ik wel, nee. dan. Hi, we zijn in Malibi. Nou, voor de ingang, daar is de ingang. Ja. Maar het is mislukt, want daar is het toilet. Dan moet je eerst even naar mensen zijn. Ik moet even iets doen. Oh, trouwens, ik zal je nog één ding doen. Kijk uh... <laughs> Rick, die uh, is daar. <laughs> ik weet niet precies waarom die zich verstopt achter mij. Daar ergens. Daar, ja. Wat ben je aan het doen, Rick? Jehoe? Wat ben je aan het doen? Ik ben niet in een spookhuis, dus het nee, ook een doe ik daar niet in. Toevallig. <laughs> <laughs> ja ik moet even, je weet wel, zo. Zou ik je wat leuks vertellen? Rick, uh, die, was, ja, die uh, ging ooit in een spookhuis, vond hij te eng. En nu durft hij niet meer in een spookhuis. zijn die tegen Lotte en mij, ik ga niet in een spookhuis. Dus jullie gaan straks in het spookhuis? Ja. En, we gaan <laughs> en jullie hebben aparte slepen. kaartjes, leg ze uit over je ja, kaartjes. Ja, we hebben... Silvercards en hoef je maar voor de helft in de rij te staan. Nou, je hoeft niet in de rij te staan, je kan op het terrasje gaan zitten en dan kan je wachten en dan kan je een soort van tijd reserveren voor die jachtbaan en dan kan je daar gewoon in. En dan hoef je niet in de rij, kan je gewoon in één keer doorlopen. helpen. Wat zegt Rick? Rick is de Macarena aan het dansen op een of andere manier. Ik weet het niet, hij is een beetje gek vandaag hè? Komt het de door Kindertjesdag denk je? Lotte is erbij. Oh, maar Lotte zit op de wc. Nou ja, Misschien is dat... ik toch bang voor camera's. Zou dat het zijn? Ja. Oké. Okay. Tess, ik heb een uitdaging voor je. Ja? Ga maar Bella typen. Kijk hierop hier typen. Zonder de grond te raken. Hey, Tess. Mag ik eerst even naar de been lopen? Nee, kom maar. Dat... <laughs> ja, wacht heel even. Leuk. De... Oh. Ah, ik eh? What's it? Oh, that? Tessa? Jee! klap op haar. Kla Applaus voor jezelf! Ja? ja. Kijk, ik, ik... Op. Kijk, ik ben aan het rijden, in een autootje. Maar we mogen niet met z'n vijf in één autootje, dus de kindertjes zitten achter ons. Hallo. Hallo. <totstuken> Wat? <totstuken> Wat? <totstuken> dus nu uh, zitten we in een wagentje. Het is een beetje gek. We gaan over een bruggetje. Het is wel een heel eind. Oh, daar zijn ze. Hallo! Tessa die doet mee met... Uh, ik x er of zo? Nee, dat is dan uh, I een Be star of uh, nou of ja, iets. Maar uh, Tess, doe je show. Kom maar. Ja. Dat was hem. Nee. Je moet uh, volgens mij naar je vastlenen, vastding. Uh, ding. Oh ja, ik heb net uh, een auto ook in de rij komt. Heel goed? Ja. Ja, ga maar. Ja? Oké. Okay. We gaan in de El Rio Grande en Ik hoor net van Lotte, dat zei eigenlijk. Ik ben een goed. Ik ben altijd nat. We gaan het meemaken. In een bootje. Ik doe dan wel de GoPro even. Die is iets waterdichter dan deze camera. Speciaal voor jullie is Rick de cameraman, wat ziet hij er weer, schattig uit vandaag. En ik heb Walibi even gebeld, want er mag, mocht niet gefilmd worden in de achtbaan, dus toen ik gebeld dat voor alle achtbanen geldt, en ja dat geldt voor alle achtbanen. Dus helaas geen co-probeelden van achtbaan. Ja veel meer is er in Walibi helaas niet te doen, dus uh, zullen we zullen kijken wat we nog kunnen filmen. Jullie nog laatste woorden? Wat zeg je dan? Ik sta het al niet. Daar staat dan niet. Laat de camera, wat zei je? Bye. Bye. zien jullie Ik Ga maar even naar achteren. Dan kunnen jullie zien hoe ze omhoog gelanceerd worden zometeen. Het moet wel snel zijn, denk ik spanning spanning stijgt. Ze is heel blij dat ze er eindelijk in mag. Ze was namelijk te klein ervoor. Harder zegt ze. Oh, dit was het al. Volgens mij vonden ze het allemaal wel meevallen. Tess is een beetje teleurgesteld, geloof ik zelfs. Was het niet goed, Tess? Alleen het stukje heel hard omhoog, het heel hard omhoog was leuk, de rest niet. Het ging een beetje langzaam, zegt ze. Ik weet niet of ze te verstaan is. Doe je? Ik ben alles aan het. Um, ja, aan het. registreren. Registreren, zult Ja. <laughs> Oké. Okay. Um. Hoeveel je het eten? Seppen? Ja. Niet lekker. Nee, wat had je? Niks. Nee, okay. Wel, wat had je? Nee, ik vond niks en ik ging een beetje van iedereen mee eten. Ik oh. dat ah. jij de kippetjes had. Okay. Ja. Hoe was je bruikje poel chicken, Rick? Wortelen. Als je ooit in een barbie komt en je denkt van nou, laat ik eens lekker gaan eten. Heb je een soort uh, kokdoedel doe? Dus do. kokdoedel maar niet. Doden. En waarom uh, niet? Wortelig, echt pittig, echt weinig kip. Dat vind ik wel. Oké, geen kip. Ik zou gewoon lekker uh, ja, een boterhammetje maken. Ja, en meenemen. Maaltijdsladen meenemen of zo. Wat ik? Dus, ze gaan uh, hierin. Wat ik wilde eigenlijk niet. Maar ja, Tess kan zeer overtuigend zijn, dus daar gaan ze. Nou, daar gaan ze. Ze gaan over de kop ook nog. Of niet zo nodig. Lotto ook niet. En ook niet. Ja, maar... <totstuken> <totstuken> <laughs> It was nice <laughs> Nee, ze is niet boos. Wel heel nat. Water, water, water, water. Nee, ik heb het niet in mijn kofferplas. Al het water kwam op, geef je het zo uit. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Is echt precies goed? Ik weet het niet. Ik weet het nog goed Dat is leuk. Ja, ik vond het een leuke attractie. Ik heb zeer genoten. Ik zag het, ik lag helemaal in de deuk. Oh, geweldig. Ja, ik heb een grote baanschapen Tess heeft gaan en ik. kon het niet meer houden. Maar dat was best wel hard nog. Ja, ja dat was best wel hard nog. Spinning 5. Alibi is voorbij, vond je ervan Tess? Leuk, ik vond het heel erg leuk, alleen ben ik nu wel een beetje moe. Dus nu gaan we weer naar huis toe en dan uh, even de paardjes doen. Nou ja, paardjes doen, even voorgeven en dat soort dingen. Ik wacht even op jou, want anders dan ben jij straks aan het stoppen op de brug en dan ben ik bovenop. Ja maar Tess, bemoei je niet met anderen, ga gewoon je ding doen alsjeblieft. Ja, dan stap je even af en dan ga je even zelf. Ja. Maar na dingen rechts over de brug, goed vandaag zijn, er kring... ah, vandaag zijn er kringkampioenschappen en dus is er weinig plek om te rijden, en het is achterlijk warm. Is er... Ik denk niet dat jullie het test horen, maar het is 6, 6, 8, 8, 9, te warm dus. Verona was net bij het opstappen al heel vervelend. En ze wilde eigenlijk bij het terrein al vervelend doen. En het wonder bovenonder. Nu loopt ze wel gewoon achterbel aan. Maar of dat helemaal goed gaat, dat weet ik niet. We gaan even een rustig rondje buitenom doen. Want het is echt te warm om veel te doen. Maar ze moeten natuurlijk wel een beetje beweging hebben. Dus we gaan een klein rondje vandaag geen Groot ja, stop maar door, Tess, Ik ga er langs. Even moeten graven. Nu rechts. Stop maar gewoon door, Tess. Hij zo meteen links het ruitenpad op. Laat maar lekker door, want ze gaat wel wat langzaam. Er zitten zo meteen mensen op een bankje en die hebben ook nog een fiets staan. Dus even je beentjes eraan houden. Verder blijft ontspannen en ademhalen. Stap maar door, stap maar door. Belonen. mag je zo de dijk op en dus doorstappen je gaat weer langzamer niet op letten gewoon doorstappen als je wilt, Dus nou, je moet letten op wat er om je heen gebeurt en op hoe je pony daarop reageert. Als dus je wil kan je hier tot het uh, net na de bomen een klein stukje galopperen. Ja ga maar. Het fijn als er niet zoveel mensen zijn. Het loopt wel een stuk makkelijker. Kijk nou wat voorop. Voorachter ook. Ik het nogal smal hier en al wat water. is dus het niet zo prettig. Oké. Okay. Nou ja. Ik moet een beetje doorstappen als Verona hier draait. Een beetje lul. En wat we ook kunnen doen is deze afgalopperen en dan terug en dan terug naar de meneesje gaan. Als je dat wil. Dan heb je een heel lang stukje kan galopperen. Weet je dat? Oké, okay, dan gaan we weer naar boven. Wel een rustig galopje. En dan hebben ze ook wel weer genoeg gedaan ook voor vandaag. Het is altijd leuk buiten, maar er zijn gewoon te veel mensen bij die plas. Zo. Wel, de staart zat aan mijn uh, spoor vast. Nou, dan kun je wel rustig op je oh, oh, oh. zijn die boeggolven. Dat zijn boeggolven waar ze verschrikt. En stappen. Dus het stappen. dook de hoogte van de speedboot nu. Oh, braaf. Dat is zo, braaf. Nou, draai maar gewoon om. Ja. Mark? Nou, ga maar. Helemaal voor. Even hier een rondjes. Ik ben er hier niet op. Oh. Even wachten tot de iets dus Ik weet niet waar ze heen gaan. Ja, mag naar huis, dan weet ze het wel. Dan kan het altijd heel goed naar. Wat zeg je? Ja, naar huis weet dat het altijd heel goed. een Zullen ja, we <laughs> buiten omlopen? Dat is lekker ritje, als je hierheen praat een heel hard verstaak je? Uh, ja, dat is uh, erg leuk We ook heel erg goed en we hebben best erg gehoord En nu lekker afspoelen en dan klaar ja. En wat gaan we vanavond doen? Vanavondje! Uh, en... Het is vandaag Wat is het dus? is vandaag woensdag Woensdag. en uh, normaal zullen de weekvloggen wel wat langer zijn alleen deze week zijn er wat dingetjes aan de hand met rick die ik verder niet uh, kan delen want dat is aan hem om te delen en niet aan mij en daardoor loopt het allemaal niet zoals we gewend zijn het is Christine is op vakantie en dat is natuurlijk super leuk voor haar. Alleen, dat betekent wel dat we wat meer dingen moeten doen die Chris normaal gesproken doet, samen met Kim. Want we delen natuurlijk alle lasten en dat is niet helemaal eerlijk, want we hebben twee paarden en zij heeft er maar één. Maar ze is altijd zo lief om dat wel te doen en zeker als ik het heel erg druk heb, dan kan zij wel eens bijspringen en dat gaat nu niet. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Want Chris moet gewoon lekker op vakantie. Wat heerlijk is. Maar het geeft wel in combinatie met Rick die tegen wat problemen aangelopen is, uh, wat minder mogelijkheden om te filmen. En wat minder ruimte om ja, uh, leuke dingen op te nemen. Gisteren hebben we Mani gereden, Tess. Nee. Nee, dat ging gewoon echt niet. Ik lag ook pas om half twee in bed te proberen dingen te regelen en te bespreken dus vandaag was sowieso niet de beste dag van het leven maar ja, dat geeft niet, die dingen gaan en gebeuren dan eenmaal paardjes hebben we wel lekker op de wijk gestaan we gaan nu een buitenritje maken ja. niet heel lang, want ik vind het nog steeds veel te warm het is wel maar 24 graden maar het voelt echt, het zweet staat gewoon uh, ja, het voelt het, het voelt echt, uh, ja. hebben jullie ook veel last van de warmte? dus we gaan nu naar de om een buitenritje maken? ja doen. als je buitenrit wil dan gebeurt dit natuurlijk altijd poepen ja zucht er maar van vrouw Bel heeft heel veel last van uh, allerlei beestjes die er aanvallen buiten dus die heeft op de wei uh, de bus of shower and rain riding rug maar of uh, de de rug de, nou ja, de zomer Tenminste, dat ding is tegen uh, hoe noem je dat zon regen en vliegen en nu heeft ze, dankzij Jacob, dankjewel, de Bucas Bus of Riding Rock. Dus dat betekent dat ze beschermd is in ieder geval aan de achterkant voor al die rottige rotbeestjes. Want Bel heeft er echt, echt heel veel last van. Dus, nou, we gaan hem vandaag even uitproberen. Hij zit uh, makkelijk. We hebben de hals nog even afgelaten. Misschien dat we die de volgende keer omdoen. Even kijken hoe dit gaat. Heb je er nog ingespoten? Ja, ze is niet ingespoten. Nou, we gaan eens kijken hoe dit gaat. Goed. Wat is er gebeurd, Tess? Ik ben van de haar gevallen en ik heb een erg uh, schaaf En uh, ze is en haar hoofdstel onderweg verloren. En nu staat ze op ons te wachten. Dus ik hoop dat we er gewoon te pakken krijgen. Verona... Ja, dat is ook zo. Verona die is niet meer te houden. Die vindt dat echt helemaal niks. Maar ja, bij Bel hangt er nu ook van alles los. Dus dat is ook niet uh, handig. Dus we gaan haar even vangen. Dit is bij Bel. Ik uh, zoom nu in en wacht op een afstandje omdat ik niet wil dat Bel er weer vandoor gaat. Of gehinderd wordt door Verona die nog wel nerveus is. Maar ze heeft er weer te pakken. Goed gebeloond. Verona doet moeilijk. Zo. Goed Wachten. Zo. Ze heeft, ze heeft er goed beloond omdat ze is blijven staan. Het hoofdstelletje weer ingedaan. Tiederman is kapot. Dat geeft natuurlijk helemaal niks. Oh. Haas opzij. Tieneman is kapot, dat geeft natuurlijk helemaal niks. Gelukkig mankeren ze allebei niks. En is het leed alweer geleden. Behalve dan, oh, behalve dan dat we waarschijnlijk beter terug kunnen lopen naar de manege. Maar even kijken hoe we dat op gaan Ik dus moet even kijken wat er precies kapot is en of er niemand iets heeft. Denk het niet. Ze lopen allebei normaal. Dus nou vooruit maar weer. Dat is even schrikken. Maar het is weer opgelost. Oké, okay, op het eerste oog leek er niet zoveel aan de hand, maar het hoofdstel zit helemaal raar. En dat kun je natuurlijk niet gewoon hier steeds hoofdstel in uit, de bandjes losmaken. Ze dus we gaan toch maar even lopen. Ik dus wil eerst nog even gaan rijden. Maar aangezien dat het nu allemaal een beetje vreemd in elkaar zit, gaan we dat op de manierje oplossen. En hey jongens, morgen weer een dag. Maakt het allemaal niet zoveel uit. Zo te zien lopen ze allebei recht en normaal. En zijn ze allebei weer ontspannen. Dus mijn moederhart kan weer van 300 ik versta je niet. Je moet even hier komen dan. Even wachten. Oh, door mij in mijn pony. Even wachten. Door mij in mijn pony. Even wachten. Ja. Door mij in mijn pony komt de hele adrenaline doorheen. En Bel, haar neus, neus gaat van echt helemaal wat open. Maar Verona is er toch uit. Mijn Verona hebt het ook niet naar de zin. Wel, die remmen net uh, weg. Maar... Nou ja, we gaan het even oplossen op de meisje. Kom, gaan we. Kom. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En hier abonneren op ons kanaal. En dan moet je ook niet vergeten om op het belletje te klikken. Dan kan je altijd onze video's volgen. Nou, tot de volgende keer. doeg!